Beste klant, mijn naam is Kasper Schikkenhoren en ik ben verkoopleider bij Peugeot Nefkus Amersfoort. We gaan verbouwen. Dit houdt in voor u dat we een groep nieuwe show krijgen met nieuwe stijlelementen, helemaal volgens de CI, de corporate identity van het Peugeot. Allemaal in volwaardig mooi diep blauw, want het wordt helemaal goed gesteld van binnen en van buiten. Het kan voor een kleine overlast zorgen tijdens de verbouwing. Wij zorgen er uiteindelijk voor dat u beter geholpen wordt in de toekomst middels de nieuwste technologieën die we implementeren en ook een nieuwe werkplaatsreceptie waar u uw auto met gerust hart voor onderhoud langs kan brengen. Wij verwachten dat de verbouwing om de bij eind november klaar is en dan heten u uiteindelijk van harte welkom in dit gloednieuwe mooie pand. In de tussentijd hebben we ook nog mooie acties dus wacht vooral niet tot de verbouwing klaar is. Denk bijvoorbeeld aan de Peugeot Avantage-weken en de bedrijfswagen heeft 0% rente op de financiering met een looptijd van 5 jaar. Ik heet u van harte welkom in de tussentijd en wij proberen de overlast zoveel mogelijk voor u weg te halen. Alvast bedankt en tot ziens.